Dag Herman. Investeringen in vastgoed die werden tot heel recent eigenlijk beschouwd als een veilige haven, een crisisbestendige buffer ook in een beleggingsportefeuille. Nu met de impact van de coronacrisis op onder meer de retailsector en zeker ook op de kantorenmarkt, stelt zich de vraag of beleggen in vastgoedbedrijven en vastgoedfondsen nog wel een goede keuze is. Ja, jij Herman van der Loos, jij bent equity-analyst, maar ook vastgoedexpert hier bij Bank de Groof Peterkam. Je bent dus uitstekend geplaatst om daar wat meer duiding bij te geven. Als we nu kijken naar de vastgoedmarkt vandaag, wat zijn dan eigenlijk de vaststellingen? Oké, okay, u heeft natuurlijk die voordelen van indirect beleggen in vastgoed, dus via papier, diversificatie, liquiditeit enzovoort. En net zoals in het reële leven heeft u alle segmenten in de beurs, rustorden, logistiek, kantoren en ook uiteraard winkels. Dus uh, u heeft ook een ruime keuze, bent u meer risico-happig of meer risico-adverse. En wat is de impact van corona dan bijvoorbeeld op de retail? Ja, op eerste zicht heel slecht natuurlijk. Iedereen heeft in, uh, in zijn geheugen die lockdowns, uh, gesloten winkels, winkeliers die blijven klagen in de pers, uh, faillissementen, ook veel faillissementen. Een van de grootste was recentelijk Brantano. Uh, maar hier ook zijn er grote verschillen tussen winkeliers en tussen retailsegmenten. verklaar me nader, er zijn sectoren zoals fashion, de mode, de textiel, die al moeilijk hadden voor de coronapandemie. Hè. Internet, meer uh, uh, uh, ja, consumenten die gewoon andere smaken hebben, hè, die hadden al moeilijk. En natuurlijk, die pandemie heeft nog een, een laag bijgevoegd. Langs een andere kant, foodretailers, dus supermarkten, of uh, do-it-yourself, allemaal bricolage of meubilair, die, die hebben heel weinig last. Van van de pandemie. Wat betekent dat voor de aandelenkoersen Herman? Waar zitten de winnaars en waar zitten de verliezers? Uh, retail in het algemeen op de beurs is een verliezer geweest, maar niet alleen, niet alleen nu, met die, uh, tijdens de pandemie. Uh, vorig jaar is de sector in Europa uh, gedaald met 40%, maar ook voor de coronapandemie. Maar we zijn van mening dat binnen de retailsector, retail je hebt natuurlijk de verliezers, net zoals die grote operators à la bij Rodamco en ook winnaars of mensen die heel weinig last hebben van de pandemie. En hier hebben we meestal over die suburban retail, wat men in Vlaanderen baanwinkels noemt. Heel lage gewichten van fashion, heel lage uurniveaus, dus dat is heel goed voor de retailer. Uh, een verschil van 1 tot 20 ten opzichte van die beste winkelstraten in, in België. Uh, de Meer in Antwerpen, tot, tot vorig jaar 2000 euro per vierkante meter ten opzichte van 100 euro per vierkante meter per jaar in de periferie. Uh, en ook natuurlijk een heel goede toegankelijkheid. Uh, men, gaat niet graag, men pakt niet graag de bus vandaag de dag. Te dag. Als we kijken dan, Herman, naar de, de toekomst, er zijn nu eindelijk vaccins. Men verwacht voor dit jaar toch een, een stuk relance ook voor alles wat retail en ook de kantorenmarkt is. Wat zijn de trends die zich volgens jullie gaan doorzetten op middellange termijn voor het vastgoed? Ten eerste, de pandemie is nog niet voorbij. Dus er is een zekere weerstand tegen vaccinatie. Vaccinatie is nog is pas nu begonnen. Um, ten tweede, natuurlijk, uh, er zijn nog lockdowns ergens in Europa, dus in Duitsland, in Nederland. En vooral in december en januari. December is uiterst belangrijk voor winkeliers. Uh, met die kerstseizoen. Uh, en, en januari is ook heel belangrijk. Dat is die koopjesseizoen, waar, waar winkeliers proberen liquiditeit te genereren. Gelukkig in België uh, vond die, die lockdown plaats in november. Uh, maar het is duidelijk, naar de toekomst toe zullen we anders winkelen. Er zullen meer een meer grote complementariteit zijn tussen e-commerce en fysisch gaan shoppen. Maar wees gerust, hè. het is net zoals kantoren, uh, mensen zullen willen blijven shoppen fysisch. Voor de experience, voor de fun. Uh, uh, e-commerce is heel convenient, maar het is niet altijd, altijd handig en het is niet altijd fun. En de vraag die de beleggers dan natuurlijk interesseert Herman, ja, waar zien jullie nog perspectief dan specifiek in die retailsector? Uh, in Europa zijn de grootste uh, REITs de grootste vastgoedbedrijven die beleggen in retail, zijn vooral actief in shopping malls. Gelukkig in België hebben we ook twee bedrijven die beleggen in baanwinkels, uh, specifiek in suburban retail. Asensio, die met 40% van de huur die komt van supermarkten, van voeding, dus heel weinig. En retail estates, waarvan een heel groot stuk van die huur wordt genereerd door uh, home improvement. Retrace States en Ascension zijn, zijn Belgische bedrijven, uh, maar die ook in anders el in Europa actief zijn. Retrace States is ook aanwezig in Nederland en Ascensio is ook actief in Frankrijk en Spanje. Uh, die soort bedrijven vinden we niet buiten België. Herman Handeloos, bedankt voor uw toelichting. Dank u.